En welkom bij de nieuwe weekvlog. Normaal hebben jullie natuurlijk altijd Tessa, maar Tessa is niet lekker. Ik hoop niet dat ze corona heeft. Ze heeft ook vooral buikpijn en is heel erg moe. Nou, ze moe zijn wel een uh, corona dingetje. Dus inmiddels hebben we besloten dat als het morgen niet echt beter is, we uh, dan toch maar een test gaan aanvragen. Hoewel ik niet verwacht dat ze het heeft. Dat betekent dat ik alleen op stal ben. Ik ga rijden met vroontje. Die heeft dat wel weer nodig. En blondie mag straks samen met vroontje in de molen. En dan doe ik ondertussen de hapjes. En dan ben ik... Only the Lonely op stal, en dat is best wel een beetje gek. Nou, vrouwtjes in de molen, want dan kan ze blondie gezelschap houden. Hé hey mee! Kom! Johoe! Ja, yeah, goed zo! Kom maar! Zondagochtend, half negen, de zon is op, dus we kunnen video opnemen. Tess en ik gaan naar het Uithoefbos wandelen. Want we gaan de video van, van Boris. Het is altijd moeilijk om dit soort video's op te nemen, daar word je ook nooit blij van. Het is ook een mooie afsluiting, denk ik. Het zet in ieder geval je gevoelens ook een beetje op een rijtje. En buiten dat willen we het natuurlijk ook even met jullie delen. Maar goed, het is nooit leuk. We zijn inmiddels hier op stal aangekomen. We gaan nu de paardjes in de stapmolen zetten. Hallo, je bent gelijk op de video. Wat is er? Nou ik kan pas kwart voor negen, ik zou kwart voor zeven dan leren. Daarvoor is helemaal geen tijd. Wat zei je? Daarvoor is helemaal geen tijd. Nee. Laten we het beeld zien, want ik zie nu alleen maar niks. Ja, maar als, als ik zeg dat daarvoor helemaal geen tijd is, dan is er daarvoor helemaal geen tijd. Ik zie het. Ja, dan, uh, dan zul je moeten rijden. Oké. Okay. Ik heb... Oké. Okay. Ja, wat wil je zeggen? Het is ook niet lekker vol. En dan is het best naar is. En wat is dan een betere oplossing? Weet ik niet. Laten we terugkomen. Ja, maar als we. Het is nu het is de komende twee uur helemaal vol. Ja. Dan. Uh, ja, dan zet je verroon erop. En dan doe je ondertussen de stapmolen en de hapjes. En loszetten. En dan wachten we maar even. Ja, oké, okay, is goed. Doen we dat? Ja. Oké, okay. doei. Oké, okay, Wat ik dus wilde vertellen is dat ik aan een nieuwe serie wil beginnen. En dat is de serie Ponyouders. En ik zal het vaak over ponymoeder hebben, omdat ik nou eenmaal een ponymoeder ben en geen ponyvader. Maar we hebben ook een ponyvader, dat is de vader van Tessa. Alleen die gaat niet zo vaak mee naar de meneesje. Wat is mijn doel? Uh, mijn doel is om andere ouders te helpen in het pony ouder zijn. En dat is meer vanuit mijn eigen perspectief, dat ik heel vaak met andere ouders gesproken heb. En zeker bij mensen die net pas een paard of een pony hebben gekocht voor hun dochter of zoon. Uh, heel veel vragen hebben en dan niet per se weten waar ze, hoe ze daarmee om moeten gaan. of ja, Ik weet het ook niet altijd. En dan vraag je dat en dat wil niet zeggen dat je het antwoord altijd zal bevallen. Maar de ene ouder doet het op zijn ene manier en de andere ouder doet het op de andere manier. Ik denk dat alle manieren op zich goed zijn. Ik ga je dus alleen vertellen hoe ik ermee omga. Dat is dus puur ervaringsdeskundige. Daar kunnen jullie feedback op geven als je dat leuk vindt. Want misschien heb je wel een beter idee dan ik. Dat mag dan uiteraard hieronder in de comments. Ik hoor ze ook graag, want ook voor mij is het een, ja, een leerweg. En die duurt nu al, nou het is 13, dus uh, ze begonnen met 7. Dus die duurt nu 7 jaar. Zegt het goed? Nee, zes jaar. Die duurt nu zes jaar. In die zes jaar heb ik al heel veel geleerd, maar ik denk dat ik nog lang niet uitgeleerd ben. Het is vandaag maandag. Ik ben hier samen met Verona. Ik ga Verona even logeren. Ik ga hier uh, een lijn en een zweep liggen. En Verona die gaat ze zo liggen, denk ik. En als ze dan even heeft gevolg, dan ga ik er logeren. Of freestylen en dan... Uh, oh... Yeah. Vandaag woensdag. Uh, vandaag heb ik een dagje vrij uh, school thuis doen. Ga ik naar Bianca toe en heb ik springen. Ik ben Blondie aan het klaarmaken om zo in de trailer te gaan. En dan uh, springen. Blondie krijgt nog even lekker snoepjes. In de trailer van de Boer on Tour. De trailer is gesponsord. Nou, we zijn er weer. Funk komt ons al begroeten. nou, vertel eens, hoe gaat het? Het is nu een week of vier geleden, vijf, dat we hier zijn geweest. hè? Met springen heeft ze bijna niet meer geweigerd. En als ze weigerde, dan zijn we meteen moesten eroverheen. En de keren daarna, deze heeft ook gewonnen. Ik ben ondertussen ook, ook nog naar Roos Dijsen geweest. Ja. En die heeft ook nog wat aan mijn houding gedaan. Ja. Want ik zat cijfers. eigenlijk toen ik naar achter zat. Ja. En dat ik meer naar voren moest zitten. En ook dat ik mijn handen te laag deed. En ik moest mm -hmm. die ook wat hoger houden. Vooral van je voet, denk ik. Ja. En ik zat heel erg zo bij mijn teen. En heb ik dat niet allemaal al gezegd? Dat heb ik hier? allemaal al gezegd. Ja, ik denk dat er zijn, er zijn volgens mij wel bekende dingen die ik ook zou kunnen gezegd hebben. Inderdaad, handen voor het zadel boven de schoft, steun op de bal van je voet, niet achterover zitten. hoe recht, gewoon voor schouder, heup, hak. Ja, maar het is natuurlijk iets anders als je dat twee uur naar je hoofd krijgt, als dat je dat tussendoor Dat's op waar. moet pikken. Dat was wel even inderdaad. Ben... Maar daarom is het ook heel goed, sowieso even iemand die, die daar uh, specialist in is, om, om dat even te laten komen en die dat te laten zeggen. En plus daarbij, ook de bevestiging. Niet van uh, Bianca, die zwets maar wat. Een, een klein beetje. Het is wel fijn als iemand anders het ongeveer hetzelfde vertelt. Iemand totaal er, er los van staan en die zegt gewoon hetzelfde als wat, je, wat, die, wat, die, wat Daan zegt en wat ik zeg. En dan denk je: denkt, oh ja, Funky, let je op. <laughs> en uh, hè, dus, uh, dat is wel prettig. Nou, zullen we dan maar eens gewoon gaan rijden? Ja, nou, rijden dan, stappen. Let op die handen, hè? want ik zie nu al af en toe die handen een beetje zo, zo richting je been gaan. Gewoon voor je niet ermee bezig zijn dat je dat kopje naar beneden wil hebben. He, je moet naar hè, eh, die je pony aan de teugel loopt, dat hij dus he, in de krul gaat lopen. Moet je niet zien als een doel van het paardrijden, maar dan moet je zien als een gevolg van goed paardrijden. Dus als jij je pony goed van achteren naar voren rijdt, dan komt hij naar geeflijkheid vanzelf. Maar ga je denken, ja, maar ik, hij moet aan de teugel, want dat is goed. Dan ga je dat doen en dan ga je hem eigenlijk een beetje in, in een knikje trekken. En dat is heel hè? want het is mooi als hij dat doet. Maar hij doet het dan wel op de verkeerde manier. Papi? Hè? Ik weet je wat no, ja. ik moet meer met de beweging meezitten. Dus eigenlijk uh, ben ik meer gewend om gewoon stil te, gaan, dus te zitten. Ja. Maar voor een paard is het makkelijker als ik zelf ook meebeweeg. Ja, tuurlijk. Ja, ja, voor jou is het natuurlijk, maar voor haar niet. Voor mij was dat echt een heel nieuwe beweging. Maar wat, wat, wat, wat, wat heb je dan zelf heel erg veranderd daarin? Uh, dat ik met stap, loop. ik heel erg veel meer mee zit. Bijvoorbeeld ook met het doorzitten. Ja. Dan met doorzitten zat ik. Maar dan moet je eigenlijk mee met de beweging. Ja, als je daar dus gewoon gaat zitten, ga je butsen. Ja. ja. Maar ik dacht dus, als je mee zit met de beweging, doe je het ook. Ja. Maar dat was dus Nee. Niet zo. Nee, je moet eigenlijk, het zadel maakt een schommelbeweging. En die moet je volgen. En, en die schommelbeweging is een stap zo. En een draf een beetje zo. En in gelop is het echt een rollende beweging. He, dan gaat het zadel en die beweging moet je inderdaad sporen vanuit jouw heup. Ja, dat was voor mij een hele nieuwe wereld. Een hele nieuwe wereld. Hey, ik zie ondertussen ook dat je een beetje op moet letten dat je druk op je beugels houdt. Dat je, uh, want nu ben je een beetje geneigd om je been wat naar achter te leggen en dan komt jouw hak ook een beetje omhoog. Dus druk op de beugels houden. Kijk, je hoeft je hakken niet uit te drukken. Je hoeft je hakken niet. Dat echt nog wel eens ooit gedacht maar, oeh, hè, dat je bijna zere enkels kreeg. Dat hoeft niet, maar je moet wel je zool redelijk horizontaal kunnen houden ten opzichte van de grond. Hè? Dus, uh, en, en dat je dus op je beugels echt steunt. Dat je voelt eigenlijk alsof je op de grond staat. Zo. Hè, dan, dan, uh, dan voel ik ook nou dat ik echt op mijn voeten steun. Kan niet anders, want ik heb niks om op te zitten. Maar jij kan ook nog op je billen zitten. Dus zit op je kont en steun op je beugels. En verder niet ergens uh, iets klemmen. Of iets, vooral niet met je knieën, met je bovenbenen. Heb je hebt hier best wel veel voor. Je moet opletten. Uh, je hoeft je niet heel geforceerd je knieën van het zadel af te houden. Maar je moet opletten dat je hier dus die spier aan de binnenkant van je knie niet aanknijpt. Je mag hem wel tegen het zadel leggen, maar als jij namelijk dat een beetje doet, komt jouw onderbeen juist iets van je paard af en dan moet je je been gaan geven door je been achter. Ja? Ja. Dus, met je onderbeen benen. je moet, kijk je moet, als ik zo op het paard zit, die moet je eigenlijk een beetje O-benen maken. Als ik op het paard kijk zo kan ik met mijn onderbeen been geven. Maar als ik mijn knieën aanknijp, dan zie je wat er gebeurt aan mijn onderbenen naar buiten. Nou, om dan weer bij mijn paard te kunnen, moet ik dus mijn benen achter gaan leggen. Nap Ja. Dat lukt me aan deze kant wel, maar aan deze kant lukt me een soort van. Het is, Komt dat? Een anders gevoel. Anders gevoel? Ja. Of zit ik precies hetzelfde? Ja. Ja? Je doet die, heb je je voet iets meer zo aan die kant. Ah, ja, dat doe je zo. Druk op je, gewoon druk op je beugels houden. Dus druk op je beugels. Doe eens, hier, doe eens een keer jouw benen helemaal zo van het zadel af. Allebei. Zo, gewoon even een keer. En dan rustig aanleggen. Weer rustig aanleggen. Onderbeen aanleggen. Ah, zit op je kont. Zit op je billen. En dan dus eigenlijk alle, nog een keer allebei je benen. Even rustig van het zadel. En weer rustig aanleggen. En dan denk je die onderbeen aanleggen. Nou, steun je ook weer op allebei je beugels. En je zit nou gewoon goed recht. Ja? Ja. Dus steun op je beugels, zit op je kont. Niet knijpen met je knieën. Toevallig net een Instagram-post over gemaakt. Over knijpen met de knieën. Ik dus moet straks maar eens even kijken. Ja? Ik ga wel weer terug terugweg even kijken. Let op dat je die binnenhand dan, als je denkt aan galopperen, zie ik af en toe jouw binnenhand richting je been verdwijnen. Opletten dat je die handen gelijk voor je houdt. Goed, dan gaan we een keer rechtuit galoperen. een keer rechtuit, de binnenhoefslag. doorgaan dan ga je daar even naar vol van dus nou ik ga nog een keer langs en er is eigenlijk niks in de hand Gaan waarschijnlijk in de buitje hoor prima dan gaan we hier even iets verzamelen in de gelok lang maken op je billen blijven zitten verzamelen maar ietsje zitten op contact houden en ophouden drukken erop, Dus dat doe jij ooit uh, meetellen met de galopsprongen. Dus. Ja, heb ik wel eens vandaag inderdaad is het ook weer wat minder. Voren. Uh, maar ook gewoon zeg maar als jij dus. Even nek even. Als jij naar de Hillles rijdt, dan gaan we daar linksom. Hmm. En daarbij bij M uh, kijk je al een beetje deze kant op. Of ongeveer bij M. Kijk je al deze kant op. En dan doe je gewoon doe maar hardop 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hard op meetellen, waarom is dat belangrijk, dan ga jij een beetje die gelopsprong voelen onder je. Dan ben jij er wat bewuster mee bezig wat er onder je gebeurt, hoe de gelopsprong is. Als jij dat heel veel doet dat tellen, ga jij op den duur makkelijker je afstand doen. Krijg je krijgt een iets beter ritmegevoel van en van ritmegevoel ga je makkelijker je afstand doen. Je moet hard tellen, Tess. Ik zag jouw mond wel bewegen, maar.. Veel harder. Oké, okay, even stappen. Ik, ik zie dat je je mond beweegt, Oeh, bij elkaar. Ik zie dat je je mond beweegt, dus ik zie dat je mee dat is heel goed. Maar probeer ook even dat ik kan horen. Ik kan horen of je in het goede rit Ja. Dus boven de machine uit. Dat geef ja, ik niet. En dan versta ik jou gewoon. Ja, dat is waar. Goed, 1, 2, 3. Ja. Super gereden. Al heel dapper mooi naar voren. Dan kom je ietsjes groot. Maar is wel goed. je voelt hem eigenlijk al een beetje. Dan gaat hij wat remmen, remmen, remmen. En dan denkt hij. Als jij hem voelt dat hij eigenlijk dan zelf langzamer gaat, even wat sneller zijn. eroverheen willen? 1, 2, 3. Super, heel snel, nee. Met wat zou ik het kunnen verbeteren dat als ze een raar spoortje maakt uh, in een parcours, dat ik dan daarna. Uh, zonder dat van perp, zonder dat ja, Ik aan denk gewoon de de... dat het voor jou een kwestie van heel veel doen is. Ja. En proberen het dus erover na te denken. We hebben er straks niet uh, Nou, wat gebeurde er? Hij draaide met zijn lichaam. Eigenlijk gebeurde er nog niet zoveel. En dat je dan denkt, van ja, waarom raak je in paniek? Ja. Om uit te balans. Ja, ja, je was even uit balans. Hè. Dat is een beetje eng gevoel. En dat je dan denkt, maar ja, eigenlijk zat ik weer snel goed. Ja. Eigenlijk, en we noemen dat dan relativeren, erover nadat ik mijn iPad niet zo aan mijn hand. Ja. En dat je dan denkt, als zoiets nog eens gebeurt, dat is vervelend, ik zit me terug in balans, door. En de volgende hindernis doen we wel goed. Ik vond het heel leuk om weer een keer een parcoursje te springen, want op de arkel oefenen we, oefen we heel erg met lijntjes en heel erg... en oefenen uh. en oefenen wij heel erg naar... Uh, het parcours toe maar doen we niet echt parcours en uh, omdat ik heel veel oefen heel veel overgangen oefen uh, um, en aan het voorbereiden ben naar de parcours toe gaat dit ook een heel stuk soepeler en fijner waardoor ik het ook gelijk nog een stuk leuker vind want als uh, blondie de hele tijd zou gaan weigen, weigeren en uh, ik ga nu zo en is uh, er al gestoten, dan is het parcours ook gelijk al wat minder leuk, voor mijn gevoel. Omdat als het goed gaat, is het sowieso al fijner. En het uh, is natuurlijk ook weer heel erg leuk om weer de rest van Bianca te hebben. En het is heel erg leuk. Het is heel Oh, wow, interesting. En het is ook heel erg leuk om um, weer een keer een parcours te springen. En de springen. Ja, allemaal wat springen. Het test is niet zo lekker geweest van de week. Dus uh, Rebecca heeft deze week voor blondie gezorgd. Dus ik ben vandaag vooral even gaan we eerst op zoek naar het gevoel en een beetje de ontspanning. En als we die hebben gevonden, dan kijken we weer of we daar een stukje uh, buiging en wat meer wijken mee kunnen pakken. Dus kijk eens of je nu een schijnovergang wil rijden. Dus bij, bijna naar de stand en dan weer naar de. Dus zorg dat je je niet in je zit en in je arm druk maakt dat je denkt hij moet aan de teugel. Nee, hij moet mooi door zijn lijf. Even kijken, dus let goed op het test dat we niet die neus, die kin naar de borst krijgen, maar dat we juist die oren willen laten zakken omdat we die ontspanning over de rug willen. En dan die neus willen we wat naar voren, omdat we bij, met onze tuiten bij de buik die voorwaartse drang op willen zoeken. Dit is even belangrijk hè, dat we dit gewoon echt bevestigd voor elkaar hebben. En dan eigenlijk, als je hem zo rijdt, loopt hij bijna heel de weg. Eigenlijk willen we halstrekken strekken en zij loopt in de wedstrijdhouding. Dus eigenlijk zijn wij niet bezig met, we willen hem aan de teugel, maar we willen ontspannen. En dan pakt zij daar heel mooi eigenlijk die goede houding. Goed zo, hartstikke goed gereden, super. Wij gaan nu naar huis toe en morgen Sinterklaas vieren. Dus bedankt voor het kijken naar Reken. Deze week vlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Klik op abonneren, Knop. En als je toch bezig bent, klik belletje. Op het belletje zijn. Du hast heel erg fijn. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer bij een nieuwe zondag video. Doei! doei.